Borst amputeren of besparen? Besparen. Hoe ontdekte je dat je borstkanker had? In januari, twee jaar geleden, jaar geleden toen um, voelde mijn vriend voelde een knol in mijn borst, een kleintje. En uh, ja, ik dacht eerst van, nou, het zal wel dik zijn. En uh, hij zei van, nou, ga maar toch maar even naar de huisarts. Dus toen ben ik naar de huisarts gegaan. Toen zei uh, de arts van nou het is niks, het is waarschijnlijk een ontsteking. En dat uh, komt wel vaker voor bij jonge vrouwen, dus toen ben ik weer naar huis gestuurd. Kwam toen het woord borstkanker wel één keer voorbij of gewoon helemaal niet? Uh, nou, ik heb wel gezegd dat ik me zorgen maakte dat het uh, wel iets zou kunnen zijn, want mijn moeder had toen ook kanker. En uh, die is helaas overleden eind september, vooraf hmm. vorig jaar. Nou ja, de arts nam me alsnog niet serieus, zeiden dat het niks was. Want wat voelde je dan? Je voelde een soort knobbel dus. Ja, ik voelde een soort van knikkertje-achtig was het. De tijd ging voorbij en mijn moeder ging heel slecht. Dus daar was ik toen gewoon even mee bezig, hè, voor haar te zorgen. En we waren gewoon heel veel bij haar in het ziekenhuis. Wat, um, wat had zij dan? Zij had een longkanker en een hersentumor. Hmm. Toen na de crematie begon uh, die tumor en ik heel erg te groeien en heel erg pijn te doen. Dus, Dat voelde je? Ja, het begon te branden en warm te worden. En, ik voelde dat het groter werd en mijn vriend zei, ja, we gaan maar gewoon weer naar de huisarts, want dit is echt niet goed. En toen heb ik een nieuwe huisarts genomen, omdat ik me niet serieus genomen voelde. En uh, dat was een vrouw. En die zei gelijk, nou, volgens mij is het wel goed dat je hier zit. Ik ga gelijk een spoedafspraak voor je maken bij de mama nee. En toen ben ik een paar dagen later ben ik, uh, naar het ziekenhuis gegaan. En toen heb ik daar een, uh, een biopt gehad. Dus dan halen ze een stukje weefsel weg. En heb ik een echo gehad en een mammografie, dus dan word je titus ook op datste een apparaat. Toen moest ik op kantoor daar komen van het ziekenhuis en toen vertelde de oncoloog mij dat ik borstkanker had. Dus dat kwam heel hard binnen. Hoe was dat dan op het moment dat je dus voor het eerst eigenlijk hoorde dat je dus borstkanker hebt? Ja, ik heb wel echt uh, heel erg gehuild. Want wat waren dan de dingen die je dacht? Ja waarom mij dit dan precies moet overkomen, uh, een, iets meer dan een maand na dat mijn moeder is overleden. En uh, waarom mijn huisarts mij niet eerder heeft doorgestuurd. Hmm. Maar uh, ja, ik had er nu al wel van af kunnen zijn, op dit ja, moment. Ja, denk je? Ja. Als ze eerder hadden gehandeld? Ja, ja zeker. Echt? Ja, en dan had uh, de traject minder heftig hoeven te zijn. Want wat, wat zeiden ze eigenlijk, uh, dus op het moment dat ze zeiden dat je het had, wat, wat leggen ze dan uit? Ja, je zit sowieso, je in een kamer daar en er waren twee artsen en die vertelden dus um, dat ik invasief carcinoom heb en dat is dus uitzaaien gevoelige kanker en mijn eerste vraag was, word ik kaal? Ja, ik vond, eerst dacht ik echt dat het een hele stomme vraag was en die artsen zeiden ook gelijk, het is echt geen stomme vraag en het is begrijpelijk want je bent een vrouw en dat, natuurlijk is dat wel waar je je druk over gaat maken. En... Zeiden ze toen iets over hoe goed het te, te behandelen was? Je krijgt dus eerst allemaal scans. Dus een MRI-scan en een PET-scan en een CT-scan. En uh, toen hebben ze mij dus kunnen vertellen van nou het zit op één plek en uh, het is niet uitgezaaid en het is goed te behandelen en er is 95% kans dat je beter wordt. Wat was een beetje het behandelplan wat ze toen hadden? Ik krijg eerst een half jaar chemo. en daarna uh, krijg ik een MRI-scan en dan gaan ze kijken hoe ver de tumor is gekrompen. Daarna word ik geopereerd, um, waarschijnlijk borstbesparend of amputatie. En uh, daarna krijg ik nog zeven jaar lang medicijnen en elke maand een prik om ervoor te zorgen dat ik geen kanker meer, of de kans klein is dat ik nog kanker krijg in de toekomst. Is je zelfbeeld veranderd door de invloed van de chemotherapie op je lichaam? Ja, zeker. Het is allemaal zo onze onzeker natuurlijk. Als je ziek wordt van wat gaat er met mijn toekomst gebeuren, hoe gaat het met mijn werk? Um, en ook je uiterlijk verandert heel erg. Ik krijg bijvoorbeeld door de chemotherapie en door de immuuntherapie krijg ik last van puistjes. De eerste maanden, dat ik ook bijvoorbeeld mijn haar verloor en dat ik die puistjes kreeg, um, ja, werd ik toch heel erg onzeker. En uh, was ik heel verdrietig dat ik niet meer de oude Jessie was. Dus ja, je zelfbeeld verandert daarin wel heel erg en je moet geen moment wel accepteren van oké, okay, weet je, de, de kanker maakt je ziek en je uiterlijk die verandert ook drastisch en daar moet je wel mee leren leven. Um, maar ik heb heel veel steun uitgehaald van mijn vriend die me elke dag vertelt hoe mooi ik ben, hoeveel hij van me houdt en uh, ondanks ja. dat ik ziek, buiten het ziek zijn en buiten alles, dat ik wel ja, gewoon mooi eruit zie. Welke Eerst, verandering voor je het moeilijkst? Um, ja, ik denk toch mijn haar verliezen, want uh, de eerste, ik heb mijn haar gewoon in één keer af laten scheren. De eerste keer dat ik ging douchen, uh, zonder haar, toen heb ik wel even goed staan janken in die douche. En die paar keren daarna ook nog wel. Ja, want je hebt gewoon, ja. ineens heb je gewoon een kale kop. Ja, ik zit in de gabberscene en dus, hey. allemaal <laughs> daarom <laughs> <een> kale koppen. <laughs> <laughs> dus mijn vrienden en zo, die hebben iets van, nou moet mooi. Uh, maar ja, je verliest toch een soort van vrouwelijkheid. Ja. Heb je ook wel eens geen pruik op? Ja, bijna ja? Eh, elke dag. Ja. Ja. En uh, pruik op hebben hè, is net als een BH. Het is uh, leuk om hem aan te hebben, maar uh, aan het einde van de dag moet je hem echt uittrekken, want dan ben je er helemaal klaar mee. <laughs> <laughs> ik zou hem mm. ook gewoon af en toe af kunnen zetten hoor. Nou, doe maar. Ik wil het wel zien. Ja? Ja. Ik ben benieuwd of je er dan heel anders uitziet. <laughs> Kijk! <laughs> nou, ik vind het niet heel anders. Nu ben een echte gabber. Ja. Maar en hoe voelt dit voor jou? Koud. Ja? Ze pruik ze heel warm. En ja, het voelt wel lekker. Ik zit vaak, als ik dan twee aan het kijken ben, zit ik zonder erbij na te denken. zit ik zo echt voor de twee zo over mijn hoofd tegen te gaan. Ja, ja, ik weet niet, dat is nu echt een tik geworden of zo. En misschien kan jij er dan nu dan zo bij zitten, dan doe ik jouw pruik op. Nou, nee, dat doe ik oh, nee. <laughs> Zet maar wel lekker op. Wil je je borst laten amputeren? Eerst wou ik wel mijn borst laten amputeren. Want ik dacht, weet oh, je, de bekken ik maar ik heb pas weer een gesprek gehad met de arts, die dan mijn borst zou gaan amputeren en er komt zoveel bij kijken. Ja, je krijgt echt een drain, een soort van infuus met een uh, pot en uh, al dat vocht dat loopt er dan uit na de operatie. Daar moet je dan ook soms zelfs twee weken mee lopen. Je moet echt drie dagen minimaal in het ziekenhuis blijven. Uh, je kan zoveel, tegen zoveel dingen aanlopen, bijvoorbeeld... Uh, Protheses die gaan lekken of ontstekingen. Toen ik dat hoorde, dacht ik oeh, weet je, bij een operatie, dan ga ik er ochtends heen. Ik word geopereerd, duurt even een uurtje, mag aan het einde van de dag lekker naar huis. En dan, dan die hechtingen lossen zichzelf op. En ik dacht eerst van, als ik dan uh, geamputeerd word, dan is de kans kleiner dat je het weer krijgt. Ja. Maar dat is dus helemaal niet zo. De kans is gewoon even groot dat je daarna gewoon weer krijgt. Dus het heeft eigenlijk helemaal geen zin om het weg te halen. Ja, dan uh, moet ik maar gewoon goed onder controle blijven, toch? Ja. Wat voor invloed heeft de chemotherapie op je seksleven? Veel. Ja? Ja. Um, door chemotherapie uh, raakt je slijmvlies ontstoken. Dus op hey, je, je ogen. En bijvoorbeeld je klas krijgt van je nagels. Dat soort dingen. Maar dus ook hey, bij je vagina... En, uh, dat je minder nat wordt? Ja, niet. Oh. Gewoon helemaal niet. Het wordt ook dikker, dus het, het krimpt. Dus ja, het uh, zorgt eigenlijk gewoon voor dat ik bijna geen seks kan hebben eigenlijk. Dus dat is heel lastig. Maar gewoon omdat het van binnen krimpt, het ja. is gewoon veel nauwer. Ja, ook. En het, uh, hoe, zo, hoe werkt het dan? Hoe, waarom gebeurt dat? Ja, het beweegt. Natuurlijk als je nat wordt, dan beweegt het mee en dan is het flexibel. Maar uh, doordat ik chemo krijg en ook die injectie, die injectie elke maand, waardoor ik dus in een tijdelijke overgang zit, uh, beweegt het gewoon niet mee. Wist dus je dat, dat van tevoren? Dat nee, dat... Nee, nee. En zijn er ook nog andere dingen anders? Uh, ja, um, als ik chemo heb gehad, dan uh, ben ik, hoe ze dat noemen, chemobesmettelijk. Dus uh, ik moet dan ook uh, echt de wc twee keer doortrekken. Ik mag uh, geen uh, seks hebben zonder condoom. Ja, maar wat, wat houdt dat dan in? Wat ben je dan? Ja, uh, door de chemo, hè, dat maakt je ziek en uh, dat uh, zorgt er dus voor dat de kanker krimpt. Maar uh, dat mag, mag ik niet overbrengen op een ander. Ja. Dus uh, het is vier dagen lang zit het echt in mijn systeem. Ik mag wel gewoon zoenen en knuffelen en dat soort dingen mag ik allemaal wel, maar echt... Um, ja, met urine of bij man sperma of bij mij met vocht, kan ik dat dus wel overbrengen. Dan kunnen andere mensen ook dan ziek van worden. Dat vind ik zelf wel heel moeilijk, want ja, ik heb natuurlijk al een tijdje een relatie. En het is natuurlijk ook zo dat je ook door chemo ook gewoon heel ziek kan worden. Dus je bent gewoon heel moe en je slaapt veel en ben je heel misselijk, dat is wel maagzuur. Al die bijwerkingen zorgen er ook gewoon voor dat je aan het einde van de dag gewoon lekker in bed wil liggen en dan gewoon lekker wil knuffelen. Maar hoe ga je daar dan mee om? Um, ja, we veel communiceren met elkaar. We praten met elkaar en um, we vertellen aan elkaar dat we het missen en hmm. uh, dat het wel weer komt. Ik ben bijvoorbeeld nu bijna klaar met de chemo, dus uh, <laughs> ik weet wel straks dat we wel even alles even gaan inhalen natuurlijk. Ja. Ben je bang om onvruchtbaar te worden door de chemotherapie? Uh, ja, zeker. Um, de arts hadden mij verteld dat er 90% kans is dat ik vruchtbaar blijf. Um, maar dat er dus wel 10% kans is dat ik onvruchtbaar kan worden, de gegeven, want het tast dus ook je baarmoeder aan en die eitjes. Wist dus, uh, je dat ik... helemaal niet? Ja, dat wist ik ook niet. En uh, daarvoor krijg ik dus nu elke maand een prik. En dat houdt mij in een soort van natuurlijke overgang. Dus oh. ik heb ook een hele tijd opvliegers en zo. <laughs> maar echt um, als in de overgang uh, die mijn moeder heeft? Ja, alleen ja? dan tien keer erger. Maar hoe vind je dat om, om zeg maar in die staat uh, te verkeren? Uh, ja, ik leerde er wel steeds meer mee leven. Het is dus, ja, omdat je natuurlijk ziek bent, ben je natuurlijk ook gewoon komt met misselijkheid. Heb je alle andere gekke bijwerkingen en dan komt dit ook nog erbij. Dus dat is heel vervelend. Maar er is dus nog steeds een kans dat je onvruchtbaar raakt. Ja, daar heb ik wel voorzorg op genomen. Uh, ik kreeg een aanbieding vanuit het ziekenhuis om eitjes in te laten vriezen. Dus dat ik in de toekomst stel ik zou onvruchtbaar raken. Ik zou geen eitjes meer aan kunnen maken, dat ik dan via IVF, dat ik dan alsnog kinderen zou kunnen krijgen. Hm. Dus ik heb, uh, ja, een paar weken lang heb ik elke dag injecties gehad in mijn buik. En uh, toen heb ik dus met een soort van mini-ingreep, uh, onder uh, een roesje, hebben ze die eitjes hebben ze weggehaald en gelijk ingevroren. So, ja, ik uh, heb sowieso een kans om uh, kinderen te krijgen, dus dat is fijn. Ja. Heb jij nou iemand die je graag zou willen zien? Laat het dan weten in de comments. En ben je benieuwd naar het hele gesprek? Check dan onze podcast. Dat was hem. Hey, heb jij liever een frikandel of een kroket? Een frikandel. Ja? Behalve als er een broodje is, dan wil ik een kroket met mayo.